Koepetjes, oh tjus, hey tjus, kijk eens tjus, je mag hem helemaal tjus, oh tjus, hey blackjack, kijk eens blackjack, oeh in het water. Is dat niet tactisch. Hey! Blackjack, pak je hem nog? O, oh, Blackjack, kijk eens naar de bel! Kom maar. Oh, deze mag Joyce hebben. Deze. Ja? Goed zo, Joyce! <laughs> Ho oh, Ah, dat ging helemaal goed. Oh, nu komt Roosje naar beneden. Dat duurt dat al een tijdje. Hij vindt het moeilijk om weer naar boven te gaan. Oh, Roosje. Deze is van Roosje, ja. Ja, natuurlijk. En die is van de bel. De zwarte. Dat is het dochtertje van, de, van Roosje. Hey Black kijk eens Black Jack. Oh, deze zak is helemaal leeg. <laughs> nou Black Jack, goed zo Black Jack. Hey Joyce, oh Joyce, kom maar Joyce, kijk eens Joyce. Oh Joyce, oh Black Jack, oh Black Jack. Ja, in één keer. Goed zo, Joyce! Oh, hier ligt een wortel op de grond. Kijk eens, Joyce! Oh, hier ligt ook nog wortel. Ze hebben voorlopig nog even genoeg. Annabel gaat het pikken. Ja. Oh, Annabel! Hé, hey, Annabel! <tie> Ik dacht eerst dat het Joyce de jongste was, maar is de jongste. Bent u de eigenaar? Uh, Mede-eigenaar. Nee, ik had het broertje van Roosje, die donkerbruine aan die kant. En die was door een auto hier in.